Mijn lieve dolletjes, Mijn lieve dolletjes. Ik ben verliefd op mijn lieve dolletjes. Ah. Ah. Oom Dachelbert. Huh? Stop. Wij zijn het om Oh, zijn jullie het maar. Nou, kom binnen. Zeg eens, wat kan ik voor jullie doen? Wij helpen de sportvereniging van de stad. Sport? Prima idee. Bedoelt u dat u onze vereniging steunt? Natuurlijk steun ik die. Geweldig! En het kost u maar weinig geld. Geld? Wat bedoel je met geld? Nou, al onze supporters doen een donatie. Als u nou de beker voor de voetbalwedstrijd betaalt, kijk! 1,49 dollar? 49. Weet je, met steun dacht ik aan morele steun. Juichen, aanmoedigen en dat soort dingen. 1,49 dollar, 49, dat is heel veel geld. Wacht eens even, ik heb zelf een beker. Even zoeken, waar is hij nou? Gevonden. Alsjeblieft, een beetje stoffig misschien, maar heel geschikt voor een voetbalwedstrijd. Hoe ik eraan kom, weet ik niet meer, maar dat hindert niet. Waarom Dagobert, die beker is... Dat niets te danken, ik heb het er graag voor over. Wat een gierig aard. geeft hij ons dat oude prul, zodat die andere over dollar uitspaart. Ja, waarschijnlijk is hij nog iets stuiver waard. Sehr jongens, mag ich die Beker even von dir bekijken? Fütterend, das Fackmannshab ist prachtig. Was ist hier noch in runde staat Ah, <lacht> Jongens, ich bin Kurator von das Orteidkündig-Museum von Duxstadt. Die ranke Irren, wann jullie stand, aus der präsumarische Kultur von die hebe wallei Beseffen jullie wel, viel well die waard ist. Ihr oh, kommt, mein uh, dankjewel, uh, uh, voetbalbeker miljoenen waard. Miljoenen? Ah! Vader nog iets? Nee. Geef Dagobert een miljoen dollar weg. Doet hij zomaar een ik wat schuldig van hem. Hmm, die beker is een aardig werd, zeg. Als ze mij de nodige voorzorgsmaatregelen hebben ge... Mijn hemel, de zwijger jongens. Kijk eens, broertje, daar heeft iemand zijn ochtendblad weggegooid. Even kijken naar het nieuws van Duk staat. Hé, hey, kijk, hij is precies op tijd. Binnen, om de Agelbert. Doe nou jongens, wees toch een beetje redelijk. Hier heb ik een splinternieuwe beker. Dank u, we nemen hem graag aan. Oh ja? Ja hoor, dan wordt dat de prijs voor de tweede plaats. Ah, jullie willen mij alleen maar uitbuiten. En u probeert de misbruik te maken van ons. U kunt die beker alleen maar terugkrijgen door hem te winnen. En hoe kan ik dat dan doen? Door het winnende elftal te sponsoren. En ik neem aan dat jullie mij kunnen zeggen welk elftal een sponsor nodig heeft. Jullie zijn duidelijk van plan elke cent uit mij te wringen die ik heb. We willen alleen maar een nieuwe bal. Wat is er dan met deze? Daar markeert toch helemaal niets aan? Komt iemand ons nog helpen? Ik kom zo bij. Ik moet even wat opruimen. Oeh, wat een stuntelaar. <totstuken> U dacht zeker dat ik ze niet vallen. Wauw, die hebben we net nodig zeg. Bedankt. <laughs> Blij te kunnen helpen. Cizo, huh? kan ik misschien nog wat voor je doen? Ja mijn jongen, jij kan zeker nog iets voor ons doen. Je moet ons elftal. Op het laatste moment van de straat bij elkaar geplukt. Hallo jongens, ik heet Sport Govi. Ik ben tot jullie trainer benoemd. Wie van jullie heeft er wel eens voetbal gespeeld? Het is heel eenvoudig. Gaat erom dat je de bal in het doel van de tegenpartij krijgt en ervoor zorgt dat hij uit het jouwe blijft. Begrepen? Weten jullie wat dit is? Oh. Mooi! Oh. Laten zien wat je ervan kan. Wie geeft de eerste trap? Goed. En nu eens kijken naar jullie spelen? Ja. Gaaf. Teamwork. Intussen in het duistere deel van de stad. hebben u dan vooral niet moet vergeten dat. Hé, nog een lekker minnaar! hè? jullie zitten de hele dag te kijken naar de TV. Terwijl de tweeling hier voor een karwei heeft gezorgd. Ja, ja? wat dan? Nou, onze goede vriend Dagobert Duk geeft een beker weg van meer dan een miljoen dollar! Een miljoen dollar? Hé, hey, wacht eens even! Weet je. Als ze nou wachten tot na de wedstrijd, dan weten we wie de winnaar is. En misschien, heel misschien, kunnen we de beker stelen van de winnaar en hebben wij de beker. Zo is het toch, baas? Dat klein broertje van mijn is een heel erg idee. Maar, ik weet iets beters. We bellen een paar van onze neefjes en maken ons eigen voetbalhelft Nou, dan winnen we snel die beker en nemen die eerlijke schoud mee naar huis. Maar we weten niets af van voetbal. Nee toch? Dat is ook niet nodig, weet je, broertje? Wij maken gebruik van ons zeer geheime en betrouwbare wapen. Boe, boe. Paspel! <laughs> Die sportgoofie doet veel meer goed dan goed is. Uh. Uh, misschien moeten we dan maar eens een uh, afspraakje met hem maken. Ja, dat zal hij leuk vinden. Dat ziet er goed uit jongens. Zware jongens favoriet. Een miljoen tegen één. Een. een miljoen tegen één? Uh. Wat is er nou? De wedstrijd. We spelen tegen de zware jongens. <laughs> Maak je niet ongerust. We spelen een eerlijk spel. Totdat hij van ons vindt. Maar jij kent die zware jongens niet zoals ik. Die spelen niet eerlijk. Oh, niet eerlijk. Wat betekent dat? Het betekent dat ze alles doen om te winnen. Papieren vervalsen, valse getuigenis afleggen, mijn plegen, scheidsrechters opkopen. We spelen oh? vals. Vals? Oh, dat mag helemaal niet. Hmm, dat is een goed idee. Ik ga ook naar bed. Mama, jullie moeten vanavond vroeg naar bed. Dan kunnen jullie morgen uitgerust tegenaan. Zo, tandjes poetsen. Ach. <tiedert> Wacht eens even! Het licht moet nog uit. Dat ja, doen wij wel! Goedemiddag, voetballiefhebbers en iedereen uit Dukstad die gekomen is voor het kampioensgeweld tussen de hooggeprezen zware jongens en de groenruggen van Dagelberg. Beide clubs strijden om die ene felbegeerde hoofdprijs: de beker van 1 miljoen. De beide bereiden zich voor in hun kleedkamers en hun geestdrift is haast voelbaar. Noem mij maar een sentimentele oude dwaas, maar ik vind dat als je een wedstrijd voor mij speelt, jullie er als een echt elftal uit moeten zien. Nou, zeg eens wat. Hoe is dit? Jongens, wat is er? Waar is Goofie? Kijk eens, dit zit op de kleedkamerdeur. Beste hè. Goofie kan vandaag niet naar de wedstrijd komen, want hij voelt zich niet lekker. Ben je eens daar alweer? Vergeet vooral niet de beker op te poetsen. Ik wist dat zoiets zou gebeuren. Die ellendige zware jongens. Ah, ze hebben Goofie. Mannen, zet je schrap. Besef wat dit betekent voor de burgers van Dukstad. Mm. En voor mijn portemonnee. Heren, Onze eer staat op het spel. De overwinning ligt voor ons klaar. Ga reen en vecht. En win mijn beker terug. Nou, u geeft helemaal niets om Sportgoffie. Na alles wat hij voor ons elftal heeft gedaan... Mensen, wat, mensen zijn er vandaag en dat alleen maar voor een wedstrijd. Daar komen de zware jongens aan draven. En daar is dan het geliefde elftal, de Groenlugge. Maar wat eventjes, waar is hun trainers gebleven? Nou, dat ziet er recht uit als een geweldig elftal. Zeker met die nieuwe aanvoerder van her. Weet je jongens, de trainer is niet belangrijk. Als u het best moet blijven doen, hè? Jongen, wat een zul is dat? Zeg, nu je elftal toch aan het verliezen is, kunnen we je ergens een plezier mee doen? Ja, graag. Kan ik misschien een glaasje water krijgen? Ja hoor. Bedankt. Graag gedaan. Is er nog iets dat je had willen hebben? Nee, dit was het voorlopig. De afdracht gaat nu plaatsvinden, de scheidsrechter. Kom op jongens, het lukt ons best. Leo Louis heeft een voorzet, maar de bal wordt door de groene rug onderschept en zij gaan mee door. Jongen, een olievlek op het tel. Kijk dan toch! Zie je niet wat ze daar aan het doen zijn? De Groenrug hebben de grootste moeite met het voetenwerk. De zware jongens hebben nu balbezit en 7,5 en op het doel van de tegenpartij. Willem Boel gaat schieten Goal. 1 0 Goal. Bouw je geen de goed zo! Dank je! Waar is mijn bril nou? De groene rug terug, maar kruis is afgevallen. Geen schrijven kans. Prachtig boerangstor en de zware jongens bouwen een harde verdediging op. Weg met die man, Dan havi. Dat is een steken. Goal! Goal! De groene zullen er hard aan moeten trekken. Nee, hey, daar wordt stil en sterk Een groene rug wil een kopbal geven, maar dat geeft hem alleen een barstende koppijn. Zoiets is nog verboden. Ah, daar is hij! Hij vliegt over het veld! Kom oh! weer! Hey! Dat is vals spel! Je ja, bent dit! Was Bok op de Olympics? Kan het goed zijn? Ja, mensen die in bijzonder grote problemen zijn in de wedstrijd tegen de zware jongens, kunnen de groenen nog terugkomen of niet? De kan het straks misschien nog wat doen. Of Simon? Dat scheelt trouwens wij. hun taal. Hij heeft weet heel goed gedaan. maar, maar voor de op dit moment. De deur is dicht, het licht is uit, de eitjes zijn kouder. Het hout wordt hard. Als een stoomwals rolt de zware jongens over het veld. Geruineerd, ik ben er geweest. Verslagen, kaboets, waar ben je, sportgolfie? die zit hier. Hé, hey, daar gaat hij. Gas op de plank. De eerste helft zit erop en het ziet er somber uit voor de groenruggen. De zware jongens hebben een 10. de groenruggen zero. In de pauze wachten we een grote attractie. We hopen dat u met plezier zult luisteren naar de drumband van de gemeentepolitie van Dukstad. Ging die even goed? Wat een spel. <laughs> dat elftal is een stelletje watjes, zeker niet sportgoofje dan niet bij is. Ah! Hey jongens! Hey! Roefie! Wat geweldig dat je ermee bent! We stellen een aanvalsplan op! We spelen als nooit tevoren! Ja! Ja! ja! Zo, we zullen ze nu laten zien wat we werkelijk waard zijn! Nou, McHurst, die wedstrijd is voor onze fluitje van een zin. Maar die beker is even wat meer waard en die wordt zo van ons. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. <totstuken> oh, Daar is weer Ik dacht dat jullie hem hadden vastgeknoept. Nou goed, niks aan de hand. We zullen hem van Ah, uh, hallo, zijn jullie klaar? Wanneer je maar wilt. Wij schiet schieten over de spel. Leon van uitstekend dat we weer nog Ovi even dribbelen op de plaats zitten ja oh, de groenen zijn eigenlijk maar geschud. Ovi de bal af te pikken schiet ja het is leuk. hoi! hoi! van kijk naar link van kijk naar rechts en schiet er bal op de bal weer van die spattegafte door de groenen de groenen de door de verdediging En het is de, ja! de ene na de andere bal. in de groenen zijn echt niet meer te houden. Govi, hij rent over de verdedigingslijn maar hij op een muur van zes uit. hij gaat naar links hij naar rechts hij naar links hij gaat naar rechts Weetst! links, Weetst! Weetst! Zij heeft de man in de roule! De, de, de, de, de, de groene, we staan nu gelijk met de zware jongens. Oké okay, jongens, nu gaan we ze echt afmaken. Hoewel met de man op de groene man, het is gewoon wie tegen de keeper. Maar de zware jongens zitten hem op de ...de zware jongens snijden hem de af. en jongen wordt hij even ingemaakt Ik heb veel wedstrijden gezien hoor, maar ik heb zelden zo'n ruw spel meegemaakt. Dat kan toch niet lang meer duren op die scheidsgelegenheid. Ho! Kijk ze spelen valt! Veiligheid zijn vast, mensen. We zitten al in de tijd en Goofy wordt beloond met de penalty. Goofy, hoe is het met je? Toen, nou, zeg eens wat. Waar is de bal? <güls> dit zal ze leren. Denk eraan. Als Goofy tegen die bal trapt, druk je de rode knop in. <güls> Alsjeblieft, kerel. Oh, dankjewel. Doe nou, Goofie. Je kan het best. Het is onze laatste kans. Het kampioenschap wordt door deze penalty beslist. En Goofie concentreert zich. De keeper mag niet bewegen voordat de bal is geschoten. Welke hoek zal Goofie kiezen? Publiek houdt adem in En Goofie stormt op de bal. En wat gebeurt er? Wat heeft Goofie daarmee in je geweldige Wie had dat kunnen denken? Govi heeft de Groenburg de overwinning bezorgd. En kijk ik die medefeer. Zeur de Duitse voetbal van juist mijn keelerschoort. En van de die overwinning van de Groenburg. Dagelwerter, de sponsor van de club, kan aanspraak maken op veel roem. Evenals op die vuilverkeerde beker van meer dan 1 miljoen dollar. Geef hier, Je drukt op de verkeerde knop. <totstuk> Jongens, tot over een jaar of twintig Wat gaat u met de teken doen, meneer Duk? Die wordt ergens opgesloten waar die voor altijd en eeuwig veilig is In het museum van Dukstad Dat is toch fiscaal aftrekbaar? Ja, natuurlijk Oom oh, Nagelbert, kom snel! Het elftal gaat op de foto Zie je wel als je maar eerlijk speelt en als elftal samenwerkt, kan iedereen nummer 1 worden. Aha.